De Piratenpartij staat voor een vrije informatiesamenleving. Dus eigenlijk uh, naar de toekomst toe, dan heeft de overheid dus eigenlijk totaal geen excuus meer om uh, meer open source te hebben. Ja, uh, ze hebben nou bewezen juist, dat ze kunnen. Dit, ja. Jongens, dit is, de, dit is de opmerking. Je kunt gaan, want sommige mensen zijn nog steeds aan het deppen over wat we niet hebben gedaan. Laten we in godsnaam cultiveren wat we hier wel voor elkaar hebben gekregen. Ja. En gewoon, jongens... Als zo'n gevoelig project open kan, waarom kunnen dan minder gevoelige projecten niet open? Ja, precies.